Kom bij deze sessie over de Object Aware Text Wrap. Dat is een nieuwigheid in InSign 2021. Dus je hebt zeker de laatste versie nodig. Wat is de bedoeling? We hebben wat tekst en we hebben een afbeelding, maar we willen de tekst uh, liever wat laten lopen rond de onderwerpen. De Stormtrooper hier bijvoorbeeld, of de, de lamp hier aan de rechterkant. Um, Normaal gezien, eh, vroeger gingen we dan eh, apart de Stormtrooper bijvoorbeeld moeten gaan eh, uitsnijden in Photoshop bijvoorbeeld en dat als een tweede afbeelding gaan toevoegen. Of ik zou een uh, apart pad kunnen tekenen hierin in design rond de Stormtrooper om daar een textrap op toe te passen. Maar ik kan nu op een veel eenvoudigere manier daarmee aan de slag. Dus we gaan het venster er even bij halen. En dat zal ik ook meteen even hier rechtsboven zetten. Oké, okay. tekstwrap passen we dus toe op de afbeelding. Dus ik selecteer de achtergrondafbeelding in dit geval. En ik heb hier um, de object shape om rond te wrappen. En vanaf dat we dat gebruiken. In object shape, die afbeelding zelf, is rechthoekig. Al mijn tekst verdwijnt omdat eigenlijk. Ja, er gevraagd wordt om die volledig weg te wrappen met die instelling. Maar we kunnen um, de concrete, het concrete contourtype veranderen. En we hebben hier nu de optie Select Subject. We gaan zien dat hier automatisch een, een pad wordt gewoven rond de Stormtrooper. Dat is um, een stukje AI dat daarachter zit. Het uh, Adobe uh, project ze zijn er al een tijdje mee bezig. Um, in Photoshop bijvoorbeeld kan je ook al een hele tijd heel gemakkelijk het onderwerp automatisch laten selecteren in een foto. Dus diezelfde technologie wordt hier voortgezet binnen een in InDesign. Dit keer dus voor de tekst wrap. Als je dat gaat doen, dat ziet er al redelijk goed uit. Dan gaat de tekst gaan wegwrappen. Normaal gezien zal je starten. Als je dat gaat gebruiken met een, uh, een offset van nul, dat zal uh, zo zijn, dan ga je dat gewoon zelf even moeten verhogen. Dus dan gaat je een beetje extra marge creëren tegenover de afbeeldingen. We zien dat dat hier zeer goed werkt. Dus ik heb hier in dit geval mooi mijn tekst laten wegwrappen. Zorg er dan natuurlijk voor dat je tekstkader groot genoeg blijft. We gaan dat even opnieuw proberen aan de rechterkant. Dus de afbeelding selecteren en de textwrap veranderen naar, in dit geval, object shape. We willen rond een concrete vorm gaan werken, type veranderen naar select subject. En we gaan de offset een beetje moeten verhogen. We zien hier dat die offset ook wel enorm helpt, omdat de wrapping, of de, ja, het... Herkennen van het onderwerp zal niet vlekkeloos zijn. Het zal zeker niet perfect zijn. Um, maar door daar ook wat offset aan te geven, dan gaat die marge van error ook minder duidelijk zijn. Dus we zien dat dit eigenlijk wel nog altijd zeer mooi gaat ogen. Um, zo. En opnieuw zorg je dan voor dat je tekstkader altijd groot genoeg is. Maar oh, het maakt dus niet uit waar de tekstkader gaat staan. Die wrapping die blijft altijd van toepassing, dat gaat hier mooi altijd die vorm behouden. Misschien een laatste voorbeeld, we kunnen dat ook gaan inverten, stel dat je nu een tekst hebt en je wil dat binnen het zwarte vlak hier plaatsen, het is wat meer een artistieke foto, dan ga ik dat hier alvast ongeveer op de juiste plaats zetten mijn tekstkader. En ik ga op de foto mijn teksttrap aanzetten op de object shape. Um, dat is even uh, ja zo. Dus normaal gezien verdwijnt dan alle tekst. Dat gaat zeer normaal zijn. Um, de type terugveranderen naar Select Subject. Maar natuurlijk, standaard gedrag is dat de tekst zal wijken naar de buitenkant van het object. Maar we kunnen dus teruggeven de foto selecteren. We kunnen dit inverten. En dan gaan we zien dat de tekst mooi naar binnen. Het wrappen. zorgt gewoon dat je tekstkader zelf niet te groot gaat staan. Maar kijk. Ik kan het hier wat optimaliseren nog, misschien door mijn offset nog wat te ver verwerken. En dan moet je ook gewoon zien dat je je tekstkader misschien een beetje lager gaat zetten. Hier bijvoorbeeld, die bult hier is niet zo handig om in te werken, dus ik ga mijn tekstkader wat lager laten starten. Zo, dus dat is die nieuwe tekstrap die object-aware te werk kan gaan met je foto's. Zeker een vast aanrader om te gebruiken.